Hey! Leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je leren programmeren met Scratch. Scratch is een visuele programmeertaal waar je supersnel mee kunt leren programmeren. In deze missie ga je een bootrace met drie levels en een tijdscore programmeren. Is dit de eerste keer dat je met Scratch werkt? Check dan deze video even. Daarin leg ik je uit hoe je een account aanmaakt en wat de verschillende functies van het programma zijn. Je gaat weer een project remixen. Wanneer je op de knop Remix klikt, maakt Scratch een kopie van het bestaande project en zet het in jouw eigen lijst van projecten. Zo kun je het project van iemand anders customizen of bekijken hoe iemand iets geprogrammeerd heeft. Je start vanuit mijn basisproject. Ik heb de sprites al geüpload en de achtergronden voor de drie levels klaargezet. Aan jou de taak om alles te programmeren. Klik hieronder op de button Open project. En vervolgens op remix. Het project opent nu automatisch. Je ziet dat er al een aantal sprites klaarstaan. De boot en drie achtergronden. Als je de missie Coderen Spooky spel hebt gedaan, heb je alles een game gemaakt. Hierin maakte je gebruik van onder andere een game over sprite. Nu zit er iets heel handigs in Scratch, je rugzak. Als je veel programmeert en stukjes van je code in meerdere projecten zou willen gebruiken, kun je deze meenemen in je rugzak. Ik laat het je zien. Even terug naar mijn Spooky Spel project. Ik klik mijn rugzak open en sleep de sprite zo in mijn rugzak. Terug naar de bootrace nu. Als ik nu hier de rugzak open, kan ik zo mijn Game Over scherm naar mijn huidige project slepen. Heb je het Spooky Spel niet gemaakt, remix dan eerst het project en plaats de sprite in je rugzak. Voeg hem vervolgens toe aan je bootrace-project. Nu jij. Gelukt? Mooi. In de code van dit project ga je weer een aantal programmeerprincipes gebruiken. Je gebruikt weer een herhaalblok, ook wel een loop genoemd. Alle code in dit blokje wordt een aantal keer of oneindig herhaald. Weer een aantal verschillende sequenties, series van blokjes code. Een als dan blokje, ook wel een conditie genoemd. Je programma leest dit blokje en kijkt of het de code in dit blokje wel of niet moet uitvoeren. En wat het programma anders moet doen. Maar ook een nieuw blok dat je zelf gaat maken, een procedure. Een procedure is een klein stukje code dat op meerdere plaatsen in je project voorkomt. Door hier een aparte sequentie van te maken kun je je code korter houden en veel sneller programmeren. Ik laat het je straks zien. Maar als eerste de code voor de boot. Klik de Bootsprite aan en programmeer de volgende code. Wanneer er op de groene vlag wordt geklikt, maak de richting van de boot 0 graden, zo wijst de punt naar boven. Zet de boot op de startpositie. Ik sleep hem naar de juiste positie en plaats dan het blokje. Verander ook de achtergrond in level 1. Nu jij. Wanneer de boot de gele letters raakt, gaat hij automatisch door naar level 2. Ik selecteer precies de juiste kleur geel, anders werkt de code niet. Totdat de boot de gele letters raakt, moet het programma de volgende code uitvoeren. De besturing. Als ik pijltje links indruk, draai dan 10 graden naar links. Als ik pijltje rechts indruk, draai dan 10 graden naar rechts. Dan een variabele maken, snelheid. En als ik pijltje omhoog indruk, verander dan deze variabele met 1. Nu jij. Wanneer de boot in het ondiepe water komt, wil ik dat hij langzamer gaat varen. Dus als ik selecteer weer de juiste kleur en halveer de snelheid, de snelheid keer 0,5. Anders maakt de snelheid snelheid keer 0,8. De snelheid zit nu opgeslagen in de variabele snelheid. Ik hoef nu alleen nog maar de boot het aantal stappen dat in de variabele zit te laten nemen om vooruit te varen. Nu jij. Dan, als ik deze kleur raak... Verander dan de achtergrond naar level 2. Klik op het blokje en je ziet dat de achtergrond verandert. Draai de boot 90 graden. Sleep hem naar de startpositie en plaats vervolgens het blokje. Nu, in level 2 weer ongeveer dezelfde code. Nu zou ik dit stuk code, het stuk om de boot te laten varen, kunnen kopiëren en zo in het stukje code voor level 2 kunnen plakken. Maar ik weet ook al dat ik ditzelfde stukje weer in level 3 ga gebruiken. Dus maak ik een procedure aan, zodat ik precies dit stukje code overal in mijn programma kan gebruiken. Klik op mijn blokken, maak een blok en geef je procedure een naam. Je ziet dat er automatisch een nieuw blokje op het programmeerveld verschijnt. Nu jij. Er moet natuurlijk wel nog wat code in de procedure. Ik sleep daarom dit stuk naar mijn procedure. En vervang het in de eerste sequentie door het blokje dat de procedure aanroept. Nu jij. Dezelfde code, alleen andere kleuren. En de juiste positie. Nu jij. Schrijf dan de code voor level 3. Weer de procedure. Alleen, dit is de laatste level, dus ik pas mijn code hier wat aan. Ik maak een variabele tijd. Hierin ga ik de tijd opslaan die de speler erover doet om alle levels te doorlopen. En maak mijn variabele de tijd op de klok. Nu jij. Ik wil dat de klok altijd op nul begint, dus voeg bovenin je sequentie nog een blokje code toe. Deze tijd wil ik ook toevoegen aan een highscore lijst. Maak een nieuwe lijst en noem deze bijvoorbeeld snelste tijd. Voeg de tijd toe aan deze lijst. Peel een geluid en toon vervolgens de highscore-lijst. En verberg de highscore-lijst weer wanneer de game wordt gestart. Bijna klaar. Je race game werkt nu al. Alleen ik kan nog lekker vals spelen. Kijk maar. Dat ga ik oplossen. Daarom, als ik de kleur groen raak, stuur dan het signaal Game over. Speel een geluid en wacht. En ook als ik de kleur geel van level 3 raak. Hetzelfde. Klik de sprite Game Over aan. Klaar, opslaan en testen. Gaat er iets niet goed, check dan met behulp van deze video heel nauwkeurig de code van iedere sprite. Heb je er twee omgewisseld of ben je er misschien per ongeluk ergens één vergeten? Heb je nog zin om door te programmeren? Probeer dan bijvoorbeeld nog een vierde level toe te voegen. Of maak je code nog beter door een tweede procedure toe te voegen. Kun jij bedenken wat deze procedure zou kunnen zijn? Toch meer zin in iets anders? Op skillsdojo.nl vind je nog veel meer leuke missies om te doen. Ga bijvoorbeeld een app ontwerpen, een website bouwen of de microbit programmeren.